Volgende week en de week erna gaan we telkens op woensdag een livestream doen om 8 uur. Voor die twee livestreams hebben we voorlopig nog vier ideetjes. Ik stel ze jullie kort even voor en dan kunnen jullie stemmen op jullie favoriet. Het eerste idee draait om hoe je Fusion 360 op een slimme manier kan gebruiken om stukken te ontwerpen specifiek gericht op lasersnijden. Komen onder meer aan bod hoe je parametrisch diktes van plaatmateriaal kan instellen en veranderen en hiermee je ontwerp kan aanpassen en hoe je je 3D ontwerpen kan ontvouwen om in 2D uit te snijden op de lasersnijder. Het tweede voorstel is een tutorial die draait rond het gebruik van MakerCase en Boxes PY om doosjes, rekjes, andere geometrische vormen te genereren in 3D met bepaalde afmetingen die daarna uh, te kunnen ontvouwen opnieuw naar 2D tekeningen die kunnen gelezercut worden. En ook hoe je patronen kan genereren om hout te buigen. Het derde voorstel is gebruik maken van Slicer for Fusion. Hier kunnen we 3D objecten binnenhalen. Deze dan op verschillende manieren opdelen in verschillende stukken. Die kunnen dan op hun beurt opnieuw uitgesneden worden met een lasersnijder en terug samengepuzzeld worden tot een geheel. Dit gaat veel sneller dan iets 3D printen, je kan het ook uit verschillende materialen doen en je kan op deze manier ook dingen maken die veel groter zijn dan wanneer je een 3D printer zou gebruiken. En het laatste voorstel draait om het maken van lithofanen. Dat wil zeggen dat je afbeeldingen kan omzetten naar 3D modellen je kan dus foto's in een stukje online software laden, daar dan een 3D model van laten genereren, dat achteraf printen. En wanneer je deze print dan tegen het licht houdt, krijg je een perfecte weergave van je foto. Welk van deze vier voorstellen draagt je voorkeur? Laat het ons weten door te reageren op de post met de juiste emoticon of post je voorkeur in de reacties.